Welkom bij iedereen kan haken. We gaan nu stap 2 van het vest haken. En stap 1 hebben we nu klaar. Uh, het, was, het is geen moeilijk vest. Het is uh, gemaakt in de mossteek. We gaan nu aan de mouw beginnen. Ik heb de mouw al hier uh, wat centimeters bijgeschreven. Maar het belangrijkste is dat je meet. Je, je hou hem gewoon om je eigen arm. Iedereen is anders en daarom gaat dit niet per uh, tour maar gewoon meten um, ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het abonneren en de duimpjes omhoog want ja dan weet ik ook um, ja, of jullie het leuk vinden wat er uh, ja, gemaakt wordt en dat motiveert mij om elke keer weer iets nieuws te beginnen en we gaan nu verder met uh, stap 2 en veel plezier met het kijken we zijn nu bij stap 2 met de mouw en we gaan heel even kijken hoeveel lossen dat je op moet zetten, hoor. Uh, voor de mouw zet je 32 steken op en ja ik heb hier nog het stukje gehaakt. 32 steken en je maakt weer eerst drie rijen van vaste en dan begin je even kijken hoeveel opening 1 2 3 4 5 zes rijen van mossteek te haken dus eigenlijk gewoon een recht lapje en dit wordt dan de mouw en ik ga nu de mouw die had ik al in elkaar gehaakt dus dan krijg je eigenlijk zo'n rand hier zit hij mooi tegen elkaar aan maar ik ben nog niet over uit of ik hem nu zo aan elkaar haak of dat ik het vaster um, zet maar dat heeft, heeft pas te maken met stap 3 dus we beginnen nu even de mouw die had ik vastgehaakt maar ik ga hem even loshalen om te zien waar ik precies het heb ik heb wel precies markers erin gezet deze mouw is iets te lang dus ik ga, ik, ik, vind, ik vind wel fijn want ik heb hem al geprobeerd ik hou hem vast maar je moet straks wel goed meten waar wil je nu in die arms in die armschat, ja die uh, hoe lang wil je je mouw hebben dus dat moet je goed in de gaten houden dat we ook de breedte hebben op dat moment als je in het armschat bent maar daar ja daar loods ik je gewoon stap voor stap doorheen ik zou zeggen we beginnen aan de mouw zet uh, 32 losse steken op en begin met drie rijen uh, vaste en 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen mos steken en dan gaan we weer verder met meerdere dan haal ik even deze mouw los en dan zie je hoe die mouw in elkaar gezet wordt ik heb er 30 opgezet maar ik weet niet als jij loshaakt of die dan bij jou wel om jouw hand heen valt en past dus je pakt hem even goed bij het uiteind en zorg dat je Echt als de mouwer overheen komt. Dan zet je er nog één losse bij. Want we gaan met vaste beginnen. En dan pakken we die tweede steek vanaf de haaknaald. En daar gaan we vaste in zetten. En je mag gewoon één lusje pakken. Want je krijgt toch wel een mooi randje hieronder hoor. blijven meten elke keer het is jouw vest jij moet hem passen als jij een wijere mouw wil of een strakkere mouw ja dan zet je gewoon iets minder op maar de eerste drie toeren net als met het vest dat zijn vaste en die keer je met één losse Eén losse keer je altijd de vaste het niet goed gaat altijd zeg ik gewoon lekker uithalen niet met een halve draad of zo gaan haken lekker losjes blijven het heeft geen zin om door te gaan op iets wat niet goed zit ik moet gewoon goed voelen en goed eruit zien kijk dit ziet er gewoon goed uit en dit valt eigenlijk ook op het oog hè? je je oog valt er dadelijk ook continu op en je hebt hem zelf aan dus als je een keer ergens verkeerd gaat dat is ook niet erg want anders dan leer je het ook niet als je niks doet dan leer je niks Ik zeg altijd maar zo je maakt niet uit je blijft gewoon oefenen oefenen oefenen als je het allemaal al kan ja dan ja dan hoef je ook niet te kijken naar de video's dan op een gegeven moment kan je dit vest gewoon uit je hoofd want het is niet moeilijk het is sommige steken moet je gewoon kennen dus de mos steek kijk ik doe nu een los en dan keer ik de mos en dan begin ik wel in deze opening en dit is toer 2 van de mouw stap 2 van het vest dus we beginnen al te vorderen je blijft gewoon kijk dit voel ik gewoon die zit niet lekker die haal ik gewoon ook los die zit gewoon niet goed in die steek heb ik niet op zitten letten of dat kan wel eens ik te kletsen nou dus drie toeren vaste en dan zie ik je weer terug we zijn op het einde van toer 3 met de vaste dus we pakken de laatste vaste steek, dan zetten we twee losse en we keren het werk en dan gaan we met de mos en we halen de draad op, omslaan in de volgende steek en we halen de draad op en we trekken de draad door 5, omslaan door 1 omslaan in de volgende niet in deze maar in de volgende omslaan in de volgende steek en de mos ja die hebben we nu al zo vaak gedaan oh en als je fout gaat wat zei ik toen net dan maak je nog een nieuwe steek dan haal je het gewoon even uit of je trekt een beetje aan je draad zodat die wat losser komt te zitten dit is echt een steek je moet gewoon lekker los blijven haken je haaksteken moeten echt een beetje naar boven komen en dan heb ik het hier fout gedaan zie ik en ik ben al meteen mijn eruit uittrekken kijk ik ben al echt met de mossteek begonnen zoals je in de tweede toer doet en de rest ook altijd van je haakwerk maar je moet dus de eerste toer um, elke keer de volgende steek pakken de volgende steek Omslaan de volgende steek en door 5. Omslaan de volgende steek, omslaan de volgende steek, omslaan door 5. En zo is het goed. Nu zit er in elke steek ja, zijn het halve stokjes eigenlijk. Hè? Het is wel de mossteek, maar het zijn gewoon halve stokjes die je samen haakt insteken draad ophalen omslaan insteken draad ophalen omslaan en weer door 5 omslaan en de volgende Kijk, en dan zie ik dat ik het hier weer heb gedaan. Zie je? Het is dus alleen de eerste rij, hoor. De eerste rij moet ik gewoon op blijven letten. De volgende. En de volgende steek. Zo fijn van haken. Je kan het gewoon uithalen. Hè? Met breien. Ja, dan. Uh als ik dan ergens iets moet uithalen dan vind ik het toch wel uh, niet meer leuk in de volgende steek en in de volgende steek dus de eerste toer pak je elke steek een half stokje de volgende je haalt je draad op maar je maakt hem niet af je haalt je draad op en dan maak je de vijf lussen 1, 2, 1, 5 lussen, zo hoort ie en ik zie je op het eind weer terug en we zijn nu op het eind en je gaat gewoon elke steek weer pakken en door 5 lussen zit niet goed. Opnieuw elke steek haal je je draad op, omslaan, insteken, je draad ophalen en door 5, omslaan door 1. En we eindigen de toer altijd met een half stokje in deze steek. Zo, dit is een half stokje, omslaan 1, 2. En dan gaan we de nieuwe toer beginnen. Kijken we even of hij allemaal goed zit je moet altijd eventjes terugkijken zeker het begin want als je begin niet goed is dan uh, ja dan dan kan je gewoon uh, een eindje terug met om met uithalen en ik ga even kijken hoe ver we nu moeten tot de eerste marker ja de marker heb ik een eindje opgeschoven hoor, omdat ik uh, al de rand met vaste hier omheen had gehaakt. maar het is dus 1 2 3 4 5 6 rijen en dan gaan we weer meerdere en ik zal het zo aan de andere kant ga je dan ook meteen meerdere dus als je aan de ene kant gemereld hebt ga je ook aan de andere kant meerdere en ik heb het gedaan bij 8 centimeter vanaf de onderkant dus 8 centimeter vanaf deze rand dus je kan nog even door en dan zet je een marker in bij 8 centimeter ik heb nu doorgehaakt tot 8 centimeter en dan gaan we meerdere dus even twee lossen om het werk te keren en nu gaan we meerdere en dan zet je er in deze kant een marker zodat je weet boven deze steek en ik ga meerdere je moet deze film stap voor stap gewoon volgen dus je haakt een half stokje hierin nu dat is al je meerdering en dan ga je met de mossteek verder en normaal gesproken begin je met de mossteek het is gewoon eigenlijk meerder is gewoon een half stokje erbij en aan het uiteinde of de einde van je toer ga je dus hier ook weer normaal eindig je met een half stokje, maar nu, nu zet je er nog een half stokje in. En door de marker hier zie je elke keer van, oh, ik heb gemeerd. Dus elke keer als je meerd, en dan zal ik even uitleggen wanneer je moet meerderen. want dan kunnen we nu een hele grote slag maken. Iedere keer meerdere je als je 1 2 3 4 5 6 gaatjes hebt en dat doe je 1 2 3 4 5 6 dat doe je even kijken dit is de eerste tweede derde vierde tot vijf keer en dan daarna gaan we iets sneller meerdere zodat je iets meer ruimte hierboven krijgt dus 1 2 3 4 5 keer meerdere en uh, dan zie ik je bij even kijken 35 centimeter dan zie ik je weer terug we zijn op het einde van de toer met het meerdere en ik heb gezegd um, tot 35 centimeter uh, meerdere um nu gaan we dus eventjes opletten met de halve vaste. Normaal gesproken is dit het einde van je toer. Nou, mijn garen blijft even niet lekker zitten. Nog een halve vaste. Normaal is dit het einde van je toer, maar je zet er nu nog één extra op. En ik moet even leren hoe je dus uh, moet keren. Twee lossen en hoe je begint met het meerdere eh, met je mossteek want je slaat nu dus eh, dit half stokje daar begin je de mossteek voor dus je begint hier met de mossteek en omslaan en je gaat om het halve stokje heen en je haalt door 5. en dan kan je weer gewoon je toe vervolgen en dus als je de meerdering hebt gedaan dan maak je de mossteek om het stokje want anders kom je natuurlijk geen meerdering tegen dus die meerdering die extra uh, halve het extra halve stokje daar maak je de mossteek omheen kijk zie je en dan ga je hier de meerdering krijgen en net als hier hier ga je precies hetzelfde doen de mossteek maak je om het halve stokje en dan ga je iedere keer meerdere totdat je bij 35 centimeter bent en dan zie ik je weer terug als het goed is heb je de mossteek doorgehaakt tot 35 centimeter kijk ik heb hier 35 centimeter maar je moet wel een beetje blijven meten want 35 centimeter gaan we nu kijken ik heb al mouw klaar Um, we gaan nu iets sneller, even de camera omhoog. We gaan nu iets sneller meerdere zodat je een schuinere uh, toeloop krijgt naar je bovenkant, de onderkant um, van je panden, dat je hier uitkomt. En ik heb deze maat zal ik even meten, de breedte. Hier moet je uitkomen op 47 centimeter. 47 centimeter en ik heb het hier opgeschreven. En 23 centimeter aan de onderkant. Zo moet hij aan de bovenkant eruit komen te zien. Maar we zijn pas bij 35 centimeter nu. Ik bedoel, 35 in de lengte. En nu gaan we hier um, om de 1, 2, ik tellen. 1, 2, 3, 4 uh, rijen. Daar gaan we weer meerdere, dus nu gaan we twee keer om de vier rijen een halve of een halve, het is een, een, een Mosssteek zoals ik het uitgelegd heb in stap 1 hoe je moet meerdere en um, ja dan gaan we nog om de vier rijen twee keer meerdere en dan meet ik nog even het totaal, momentje, ik zet je even neer Totdat je onder aan de boord bij 44 centimeter bent. En dan zie ik je weer terug. We zijn nu tot 44 centimeter. Hebben we verder gehaakt. En we hebben twee keer gemerkt. En je kan natuurlijk ook hier boven de openingen blijven tellen. Van rechts naar links. Maar je moet ook meten. En als je bij het breedste punt bent, ongeveer. Van 38 centimeter. Ja, dan moet je hem even om je eigen arm heen leggen. En kijken of je dan iets meer kan gaan meerdere. Maar ik heb dus om de twee rijen ben ik weer gaan meerdere. Ja, die markers horen aan de zijkanten zitten. Hier. Zo. Ik heb om de twee rijen dan verder gaan meerdere. En dan moet je die afstand hebben. Van ongeveer 47 centimeter is hij breder maakt niet uit want je moet hem er straks nog inzetten dan kom je er altijd wel weer uit maar je moet wel meten dat deze bijten die moet gewoon in je in je mouw passen dus in je in het gat waar je je mouw in moet haken maar uh, nu ga je dus verder en dan moet ik even weer die lengte meten nu ga je verder tot 52 centimeter en dan zie ik je weer terug als het goed is ben je nu bij 52 centimeter en dan kan je nog één toer hier boven haken dus die laatste toer en dan gaan we bij de mouw aan de rechterkant en natuurlijk ook aan deze kant hier gaan we minderen en ik zal even uitleggen hoe, ik, hoe je dat doet um, als je hier dus aankomt en je wil dus minderen dan neem je je draad mee um, met vaste naar de marker en dat zijn en dan ik tel altijd deze gaatjes 1 2 3 4 tot de marker en dan zet je drie losse bovenop en ik zal het even voordoen je bent dus bij die 52 centimeter je sluit de laatste steek en je draait je werk je mouw en dan gaan we nu hier die opening of die ronding maken maar omdat we 1 2 3 4 moeten overslaan dan zetten we even marker in gaan we nu niet met 2 uh, omhoog met keren maar met 1, dus we pakken één losse en dan zetten we in die hoek hier een vaste. We halen de draad op, we halen nog een keer om en we halen door twee. En dan kan je je draad gewoon meenemen. We zetten weer in in die opening. Je haalt je draad op, nog een keer omslaan door twee. In de opening, je haalt je draad op, nog een keer omslaan door twee. Gewoon lekker losjes gewoon alles lekker losjes je hoeft alleen maar je draad mee te nemen dan uh, waar de marken zit nog een keer een vaste en dan zet je twee losse op en nu ga je weer gewoon de mossteek haken in die opening en vast zie je dan ga je hier uh, neem je draad mee met vaste en dan ga je met twee lossen omhoog en dan ga je weer de mossteek maken en dan pak ik even weer het voorbeeld erbij en dat doe je zo iedere toer maar nu ga je geen 4 uh, naar links maar je gaat er 1 naar links en bij de volgende, kijk, neem je hier een 2. Dus je doet het een keer, de eerste keer een. Zie je het nog? Even kijken hoor. Ik even de camera moet erop zetten. Vanaf de hoek doe je 4 Dan zet je marker in. Dan ga je met twee losse omhoog. En dan maak je deze toer af. Aan de andere kant doe je precies hetzelfde. En dan bij de volgende toer, daar sla je, pak je de volgende opening. En daar zet je marker in en daar ga je weer met twee lossen omhoog. En bij de volgende, daar ga je weer eventjes een vaste tussen zetten, zie je? Hier zit een vaste. En dan ga je weer met twee lossen omhoog. En dan ben je bij 59 centimeter in totaal. En totaal bedoel ik mee, je legt dan eventjes je. Line ja, ik leg altijd mijn lineaal neer. En dan ga je meten. En dan is het vanaf onder de boord tot tot de derde marker is het 59 centimeter en dan zie ik je weer terug als je klaar bent met de drie uh, rijen minderen zowel links als rechts of rechts of links dan ga je nog uh, 4 centimeter omhoog je bent bij 59 centimeter en je gaat nog 4 centimeter omhoog tot uh, 63 centimeter gewoon recht, recht omhoog tot 63 cm. En dan zie ik je weer terug. We hebben nu uh, doorgehaakt tot 63 cm. En kijk, bij de zijkanten heb je dus in twee, drie keer geminderd. En daarna tot 63 cm doorgehaakt. Vanaf de onderkant boord, dus 63 cm. En dan gaan we nu weer iedere rij één steek minder 1 2 3 en dan dit is het laatste sla je een, een steek over en dan ga je nog weer een rij doen maar als we hier zijn dan zie ik je weer terug we zijn nu bij 67 centimeter en je gaat nu een marker zetten in het midden van je mouw dus je telt van rechts naar links de aantal steken dan gaan we weer afkanten um, we gaan er vier aan elke kant rechts en links afkanten en ik doe even met je mee dus ik zet heel even de camera goed Momentje. je hoeft nog maar 3 rijen dus je gaat nog minder 4 steken je steekt in en je doet een vaste en je pakt in de volgende opening weer een vaste dus 2 en dan nog een vaste 3 en dit is 4 en dan ga je weer de mosteek doen. En dit is een marker is gewoon om even te kijken waar het midden zit hoor. Dus daar kan je gewoon. Doorheen, dat maakt niet uit. Dus even een markertje voor uh, aanknopingspunt. En dan haak je door, even kijken hoor. Dan laat je 1, 2, 3, 4 open en dan zet je hier weer een marker in. En dan zie ik je hier weer terug dadelijk. We zijn nu bij de marker. We doen nog een mossteek, die sluiten we en we gaan het weer keren. We gaan nu niet nog een uh, half uh, half stokje maken, we gaan het weer keren. En je weet dat je rode marker, of tenminste bij mij is de rode marker is het midden. En we hebben net hier 1, 2, 3, 4 steken. Al afgekant dus die moeten we nog wel even marker inzetten anders kom je niet goed uit en nu hoeven we nog maar tot het midden af te kanten even kijken hoor dit is 1 2 3 4 1 2 3 4 um, nu gaan we nog twee afkanten aan elke kant dus we pakken 1, twee vaste dit is weer het afkanten en dan gaan we nog de mossteek doen. En dan hou je de rechtse kant nog in de gaten. Want dan moet je ook natuurlijk nog twee afkanten. Even deze in de gaten houden, want dit is dit is de marker waar je afgekant hebt. Dan nu nog 1 2 en dan zijn we op het eind, dus dan zijn we 1-2. Deze tel je nog mee. Dus 1-2 mosteek moet je nog zetten. 1, ja, dit is 1 mosteek. 2 gaatjes, dus 1-2. Ik zet er nog 1 mosteek op. Kijk even of ik hier zo in het midden goed uitkom. Want deze rij is eigenlijk alleen maar het soort kopje van de bovenkant van de. Ja, ik haak toch even door tot de marker. Het kopje van de mouw is dat. En dan ga ik hem heel even plat leggen. Dan zie ik je zo terug. Ik heb nu de mouw even plat op tafel gelegd. En je ziet hier het midden marker, dit is het midden van de mouw. Ik kom nu op 70 centimeter hier bovenaan, dus we kunnen naar stap 3. Maar ja, dit was dus stap 2 van de mouw van het vest: 1, 2, 3 vest. En ik zou zeggen, ja, blijf het kijken. Tot de volgende video. Duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Hieronder staat mijn foto. Graag op klikken om te abonneren. Dan zie je ook elke keer. Uh, wanneer een nieuwe video is uh, geüpload, dankjewel